Het Vital Serum is een instant mini facelift effect voor de huid. Een serum wat hydraterend, verstevigend werkt en de huid meteen haar natuurlijke glans weer teruggeeft. De huid wordt gladder, fris en vitaal. Dit serum versterkt ook nog eens het effect van de later aangebrachte producten. Je mag het serum aanbrengen in de ochtend en de avond onder de dag- en nachtcreme.